We gaan eerst even starten bij wiser.me. Uh, hoe kunnen we navigeren? Wat is er allemaal te doen? Uh, hier zie je rechtsboven dat wij wiser Lite hebben. En als je een duurder account uh, wil hebben, dan kun je hier upgraden. Nou, hier links zijn de belangrijkste knoppen. Hier is uh, jouw afbeelding, jouw inlog. Dus als je hier klikt, kun je opnieuw even kijken naar je e-mailadres, kun je bio aanpassen, et cetera. Nou, de community zijn alle lessen die men wereldwijd heeft gemaakt. Dus ja, helaas zijn er weinig Nederlandse lessen te vinden. Ik heb er toevallig wel één gevonden. Maar het weerhoudt je niet om uh, hierin te zoeken en even te kijken van nou, wat kan ik uh, gebruiken? Uh, ik ga maar eens even kijken wat zou dan... Uh, even, biologie bijvoorbeeld... DNA-celbiologie, deze bijvoorbeeld, het ademhalingssysteem. Nou, het fijne is toch wel dat je al een soort start hebt waar je kunt kijken hoe men het aanpakt, welke vragen men stelt en, nou, daar kun je hier gebruik van maken. Dan klik je op Copy Worksheet en als je dat gedaan hebt, komt die hier bij je worksheets terecht. Ik heb dat bijvoorbeeld voor het skelet gedaan en, nou, dan kun je editen. En dan kun je hier starten met het aanpassen. Wat heb je nog meer? De learners. Nou, hier kun je je klas aanmaken. Ik heb bijvoorbeeld klas 2a aangemaakt. Ik heb er één student in zitten. En uh, dat komt nog later uh, in de cursus aan bod. Dus dit is even de start uh, bij Me